Hallo en welkom bij Pulse Model Twainstuff. Ik heb hier vandaag mijn blokdetectiesysteem. Ik heb er een paar uh, geprepareerd inmiddels. Bijna klaar om uh, in gebruik te nemen. En ik moet beginnen te zeggen met... Um, dit is... Uh, als je een blokdetectiesysteem ko wilt... Um, koop gewoon in, in de winkel. Dit is duurder, moeilijker... Uh, onbetrouwbaarder, uh, veel meer werk dan gewoon eentje kopen. Ik denk ook niet dat het qua prijs uitkomt, maar ik vind het heel leuk om dingen zelf te maken. Um, eerder was er een discussie over dat je dit beter kunt doen over diodes heen. Ja, dat is hoe iedereen het doet. En ik denk ook dat dat echt veel makkelijker is uh, dan wat ik hier heb gedaan. Uh, maar eigenwijs als ik ben, ben ik dit pad opgegaan en ga ik het nu ook gewoon helemaal uitzitten totdat ik uiteindelijk alles beu ben en gewoon iets van de plank koop. Dus, als korte intro. Wat heb ik hier nu gebouwd? Uh, ik heb op basis van een uh, achttal spoelen een, uh, waar een kabel doorheen loopt. Uh, detecteer ik of er... Een DCC-signaal loopt vanaf mijn uh, booster, vanaf mijn uh, decoder, of mijn encoder is dat, mijn booster, vanaf mijn voeding in ieder geval uh, naar de rails en uh, terug. Oftewel of, of er iets op de baan staat wat stroom gebruikt. In dit geval deze 1823 NS. De, even kijken, uh, hier aan de zijkant komt... Uh, de stroom binnen, vanaf mijn treintafel en eind achter me. Eén gaat rechtstreeks naar de rails toe. De andere gaat, uh, ik heb twee keer grijs gebruikt. Heel handig. Eén keer grijs, uh, nee, dat is de andere grijs. Eén keer grijs gaat via dit uh, ja, het kroonsteentje het bord in. Uh, die verdeelt het over acht uh, kanalen via de buitenkant. Het uh, gaat dus door één van de acht spoelen heen komt hier uit en gaat via dit grijze draadje naar het spoor en de andere gaat dan weer zo rechtstreeks terug. Dus hiermee kan ik bepalen uh, op welk kanaal er uh, nu een trein of uh, uh, op welk kanaal mijn uh, werkbank uh, aangesloten zit. Dus waar nu een trein staat. Dus kanaal 1 dat, uh, geeft hier meteen een signaal, 2, 3, 4, 5, 6, oh, ja, en 7. Oh, en natuurlijk nog 8. Um, het signaal um, wat hier doorheen loopt, door deze kabel heen. Um, deze spoel detecteert dat er stroom loopt hier doorheen. En uh, ik heb er hier nog eentje. Um, daar wordt een, uh, met een condensator ervoor gezorgd dat het een beetje van de ruis ontdaan wordt. Uh, dat gaat door een transistor heen en tegelijkertijd loopt er 5 volt door uh, richting die transistor en die lamp. Op het moment dat hier iets snel nou, moet ik even goed zeggen. Als er geen spanning loopt, dan uh, loopt de stroom rechtstreeks door naar dit de, detail detectie die hier in deze plugger zit. Op het moment dat hier stroom gaat lopen schakelt deze transistor en gaat de stroom lopen niet meer via de detectielus maar via het lampje. Gaat het lampje branden zoals hier. Dat betekent dat als ik het hier uitlees met een Arduino dat ik dus zie dat een signaal uh, hoog is op het moment dat er niks staat en als er iets staat dan loopt de stroom via het lampje en wordt het signaal laag. Precies omgekeerd als wat je zou verwachten. Uh, ja, wat ik verder dus nog doe, is hier zit een chip waarmee ik uh, kan uh, schakelen naar welk van de spoelen of naar welk van het lampje ik wil luisteren. Er zit een kabel die zegt: schakel het hele bord uit of zet het bord aan. Er zitten nog drie. Nee, zijn die, dit, uh, er zit er nog eentje die het uitleest. Zo is het. En uh, deze andere twee. Dit is eigenlijk de laatste. Hier zit maar één plug aan de andere twee. Die hebben hier, uh, zo, even dit die hebben hier een uh, doorlustmogelijkheid uh, die ik erop heb gezet. Uh, betekent dat ik dus uh, kan zeggen... Zo, ik wil spoel 1 uitlezen. Dat is, uh, eventjes zo. Dat is deze spoel. Uh, deze spoel en deze spoel en daarna zeg ik, maar ik wil het alleen maar van bord 1 lezen, dan krijg ik als het goed is dit signaal. Daarna wil ik van bord 2 lezen, dan krijg ik hier het signaal van dan, van bord 3 krijg ik daar het signaal van. Dat is een beetje het idee. Echt, koop gewoon een uh, blokdetectie met een uh, protocol uh, wat je kunt gebruiken en dat is uh, veel eenvoudiger dan dit allemaal zelf doen. Maar ik vind dus dit ontzettend leuk om helemaal uitgezocht te hebben en om het zelf te bouwen. Het probleem wat ik zie is dat er heel veel ruis zit. Je ziet hier dit lampje hier knipperen, dat uh, klopt dan niet. Dat is omdat de Arduino zorgt voor ruis hier. Dat zorgt ervoor dat het uitlezen niet altijd klopt. Uh, ik hoop dat dat nog uit te gaan krijgen. Uh, Daarna moet ik alles nog uh, aan gaan sluiten op uh, de Arduino die ik gebruik voor de sturing zelf. Zodat ik daar sensoren kan definiëren die ik in JMRI kan uitlezen. Maar het feit dat al het soldeerwerk gedaan is, dat is al een uh, flinke meevaller. Want daar ben ik lang mee bezig geweest. Het is niet eenvoudig om deze in elkaar te zetten. Ik ga ze nu allemaal doortesten. En uh, als ze doorgetest zijn, uh, nou ja, nog wat programmeren en wat uh, op gaan hangen. En dat zal een volgende aflevering worden. Ofwel, deze is lekker kort. Uh, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Uh, volgende keer hoop ik weer iets te laten zien met een, uh, een rijdende trein. is misschien wel weer een keer leuk. Hoewel de bovenkant van een baan er nog niet op ligt. Uh, maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Uh, like, subscribe en tot een volgende keer.